Welkom bij alweer de twaalfde en de laatste van deze serie webinars. Nou, we hebben samen een heel jaar meegemaakt en wat een respect heb ik voor je dat je dat volgehouden hebt. Dat is mijn werk om het te op te nemen, maar voor jou ook een heleboel werk om het af te luisteren en er dan daadwerkelijk iets in je leven mee te gaan doen. Dus nou ja, gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Toch weer iets voor je to-do list afgeschreven, een achievement in de categorie van PERMA die je gehaald hebt, als we dan even teruggaan naar de theorie. Um, ja, fantastisch. Weet je, de focus van vandaag is vooral een recap. Dus ik ga weinig nieuwe dingen toevoegen. Ik heb eigenlijk voor de hoofdthema's heb ik de, de vijf, zes belangrijkste conclusies van elk onderwerp naar boven gehaald. Van wat is nou het afgelopen jaar het belangrijkste wat je mee moet nemen? En daarmee kan deze video ook dienen als een soort van samenvatting. Een samenvatting waarbij als je over een jaar of een half jaar of over twee jaar nog een keer weer terugkijkt en je denkt van, oh ja, wat had ik nou allemaal geleerd? Hoef je eigenlijk alleen deze video te kijken en als dan een specifiek thema uitkomt, nou ja, dan zou je eventueel terug kunnen pakken naar een van de eerdere video's. Dus nou ja, dat gaan we samen doen. We gaan samen door nou ja, alle verschillende onderdelen heen. En nou ja, we beginnen weer met een overzicht van de verschillende modules. Um, nou ja, vanuit kennis en kunde, wat is die basis, kennis, hoogbegaafdheid die je kunt hebben? Hoe zit het met je opvoedvaardigheden en welke uitdagingen kom je daarentegen? Hoe gaat het om het begeleiden van toptalent aan de ene kant of deul bijzondere leerlingen aan de andere kant? Nou, hoe ga je vanuit dat bewuste ouderschap dat proces nou inrichten? We hebben een heel proces samen opgezet in, uh, in 12 maanden. Nou, dit wordt het hele overzicht en daardoor kun je ook nu, nou, als je die stappen volgt, kun je ook over een kwartaal of over een half jaar of over een jaar, kun je gewoon het proces weer opnieuw doen. En elke keer weer opnieuw in tunen, hey, wat zijn nu mijn uitdagingen? Wat ik ondersteuning heeft mijn kind nodig. Hoe ga ik mijn talenten inzetten? Waar werken we nou eigenlijk naartoe? Nou ja, Vanuit die driehoek daadwerkelijk concrete plannen en stappen zetten. En natuurlijk als laatste de zelfzorg. Niet het minst belangrijke: hoe ga je voor jezelf zorgen en zorg dat jij steeds beter in je vel en beter tot je recht gaat komen. Nou, we hebben een hoop. Te gaan vandaag, en ja, juist omdat het een recap is, is het ontzettend informatie dicht. Dus als dit de eerste is die je ziet, nou, dan zou ik je heel veel succes wensen. Ik denk dat het beter is om dan terug te gaan naar onderdelen 1 tot en met 11. Die eerst door te lopen en dan te kijken wat je hiervan kunt maken. Nou, als je kijkt naar kennis en kunde van begaafdheid, als ik een beetje kijken, wat zijn de vijf belangrijkste dingen die we hiermee hebben gegeven? Weet je, het, is natuurlijk, het is natuurlijk uiteindelijk de basis. Um, en we hebben vooral verschillende theorieën op een rijtje gezet, verschillende manieren van kijken. Toen dacht ik: weet je wat, ik ga het koppelen aan een presentatie die ik een tijdje geleden heb gegeven. Waarbij me juist gevraagd was: hé, hey, we hebben in de zalen waar mensen zitten die misschien voor het eerst iets over hoogbegaafdheid horen. En mensen die het al jaren doen. Kun je ons daar wat perspectief op geven? Over de ontwikkeling van de beeldvorming rondom hoogbegaafdheid. Nou, dat heb ik toen gedaan. Toen heb ik een presentatie gegeven over de zeven fases van hoe ontwikkel je je, in je beeldvorming van hoogbegaafdheid. Nou, daar gaan we doorheen lopen. Het blijft natuurlijk altijd weer, we hebben maar een uur, we hebben een webinar. Dus in, in de uitgebreide versie van Opvoedvaardig kan ik er dieper op ingaan. Dus het is de samenvatting van de samenvatting. Maar nog steeds wel interessant om naar te kijken. Van, hé, wat zijn die stappen in je beeldvorming? En waar herken je jezelf dan in? En reflecteer eens op je afgelopen jaar. Is dit misschien ook wel een soort van progressie nou, binnenin jou, binnen jouw beeldvorming geweest? En waar zit jij dan nu? Nou, als we kijken naar die zeven fases, of eigenlijk acht, want we beginnen bij nul... Um, ik ga er eerst snel doorheen en dan gaan we rustig de stap voor stap doorheen. Nou, fase 0 is hoogbegaafdheid is Einstein. Weet je, er zijn, weet ik veel, vier hoogbegaafdheid. We hebben Leonardo da Vinci, Einstein, Mozart, nou ja, bedenk er nog zo'n eentje. Um, nou ja, die zijn super zeldzaam. Nou, op een gegeven moment leer je hoogbegaafdheids IQ. 1 op de 40, uh, nou, er zijn wel redelijk wat mensen. Dus dan ga je je standaarden aanpassen en dat is heel erg op IQ gericht. Nou, dan ga je het op een gegeven moment uitbreiden naar modellen. Nou ja, vanuit die modellen ga je dan langzaam maar kijken naar, naar de eigenschappen. En dan zie je, het zijn niet allemaal dezelfde eigenschappen. Dus dan kom je in fase 4, nee, zijn er zijn verschillende types. Hoogbegaafd, verschillende vormen van hoogbegaafdheid. Nou, dan kom je er ook achter dat het niet altijd even goed gaat. Misdiagnose, twice exceptional of dubbel bijzonder. En nou ja, van daaruit, een van de lijnen die er het hele jaar in heeft gezeten is, van die indicatie, is hij nou wel of niet hoogbegaafd, meerbegaafd, hoogsensitief, naar welke ondersteuning heeft hij of zij nou eigenlijk nodig? En uiteindelijk meer vanuit een systeem of van een onderwijsperspectief gekeken vanuit moet er nou hoogbegaafde onderwijs zijn naar nou ja, hoe kunnen we breder die ondersteuning voor kinderen organiseren. En nou ja, misschien speciaal onderwijs, speciaal onderwijs vormen, gespecialiseerd onderwijs organiseren en hoe kunnen we innovatie een in plek geven. Nou, dat was eigenlijk even natuurlijk de hele snelle variant. Nou, maar wat rustiger doorheen te gaan, de eerste stap is van hoogbegaafde, dat is alleen maar Einstein. Er zijn een aantal super, super briljante genieën. En die hebben briljante dingen gedaan. En dat zijn de paar hoogbegaafden die we kennen. Nou, als je dat perspectief hebt, dan zul je niet gauw denken dat je eigen kind hoogbegaafd is. Dat je zelf hoogbegaafd bent. Want die lat, daar voldoen maar heel weinig mensen aan. Maar de praktijk is dat hoogbegaafd, nou ja, zoals het nu vaak gedefinieerd wordt, is op basis van IQ. Een IQ boven de 130, wat statistisch betekent dat 2,3 ongeveer 1 op de 40, mensen nou ja, qua intelligentieniveau op hoogbegaafd zit. Nou, dat kun je die gausscurve bij tekenen. Hoeveel procent van de mensen zijn Welke IQ-testen gebruik je daarbij? En hoe stel je dan op basis van IQ vast dat iemand hoogbegaafd is? Maar nou, dan kom je al meteen in discussies terecht. Want nou, welke IQ-test gebruik je? Is die valide? Is hoog hoogintelligent? Is dus die IQ-test hetzelfde als hoogbegaafd zijn? Dus nou, van daaruit ga je vaak al best wel snel naar fase 2. We kijken vanuit modellen. Vanuit het meest basale model van uh, Renzulli. Dus we hebben gemiddelde vermogens, die intelligentie. We hebben ook motivatie of taaktoewijding en we hebben creativiteit. Het munk is dat natuurlijk gaan uitbreiden, ja, maar je hebt ook je vriendengroepen, en je gezinnen, je schoolomgeving nodig. En nou ja, van daaruit kom je bij de modellen zoals we zo vaak zien, dat we nou, bijvoorbeeld het model van Heller. Aan de ene kant heb je nou ja, van die, die krachten in jezelf, die talenten die je hebt. Um, vervolgens heb je aan de andere kant de prestaties die je levert. En die worden beïnvloed door twee factoren. Aan de ene kant... Nou ja, je omgeving, kritische leerervaringen, school, je gezin, dat soort factoren. En aan de andere kant factoren binnenin jezelf. Zo dus zogeheten niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken. Doorzettingsvermogen, leermotivatie, perfectionisme, faalangst, dat soort factoren. Dus dan ga je veel meer vanuit modellen kijken. Nou, onder andere het Delphi-model, model van Gagné, model van Helle voorbij laten komen. Nou, als je op een gegeven moment naar die modellen gaat kijken, dan verschuif je ook langzaamaan naar... Ja, het gaat misschien minder om dat IQ of die, eigen, uh, of, of die technische kant, maar het gaat meer om de eigenschappen. Nou, dan krijg je alle eigenschappenlijsten van nou ja, rechtvaardigheidsgevoel, perfectionisme, gevoeligheid en dat soort dingen. Dus daar zijn we vooral gaan inzoomen op Tessa Kibo. Tessa Kibo die het verschil maakt tussen je cognitieve luik, dus dat is dat hele denkgebeuren, maar ook je zijnsluik. Dat is meer hoe je bent, wie je bent, vanuit welke houding je dat doet. Nou, Vandaaruit komt ze met die vier factoren zeg maar de kritische ingesteldheid, het perfectionisme, al die verschillende gevoeligheid, al die verschillende factoren, die eigenschappen omschrijven. Uiteindelijk ook naar die embodio's, die verschillende uitdagingen die je tegen kunt komen als hoogbegaafde, zou je veel meer naar die eigenschap van een hoogbegaafde kijken, als leidraad om te kijken wie is nou hoogbegaafd en wat is nou hoogbegaafd Maar je merkt dat het steeds minder technisch en steeds minder hard te definiëren is. Nou ja, en van daaruit kom je nou ja, vaak naar, naar niveau 3, fase 3 kom je bij fase 4. En dit heb ik zelf bedacht, hè. laat voorop zijn, dit is geen formele vaststelling, het is geen wetenschappelijk model, maar het is wel interessant om te zien dat heel veel mensen door deze stappen heen gaan. Nou, het vierde niveau is dat je erachter komt dat niet alle hoogbegaafden hetzelfde zijn. Nou, de meest gangbare variant is daar uh, de, de zes types van Betsy en Nijhard. De aangepast succesvolle leerling, de... de Autonome zelfsturende leerling, de risico leerling, de creatief uitdagende leerling, de doel bijzondere leerling, de onderpresteerder. Het dus zijn allemaal verschillende profielen die verschillende ondersteuning nodig hebben en verschillende eigenschappen hebben en verschillende omgevingen misschien beter of slechter tot hun recht komen. Nou, en dan zie je al die scheiding ontstaan. Ook uh, bijvoorbeeld het verschil tussen Renzuli, de schoolhouse gifted die heel goed op school presteert, en de creative producing gifted, Juist degene die nou ja, creatieve nieuwe antwoorden kan verzinnen, maar misschien in een schoolsetting waarbij het er helemaal niet zo super uitkomt. Nou, dan beginnen we al. Een van die leerlingen is de dubbel bijzonder of de twice exceptional leerling. Dus die leerling die misschien technisch een hoogbegaafd is, IQ heeft, maar het komt er niet uit, allerlei uitdagingen heeft. Nou, dan komen we weer in die discussie terecht: is dat nou misdiagnose? Ja, soms is het misdiagnose. Soms is het gewoon een hoogbegaafd die zich kapot verveelt en dan noemen we het een ADHD omdat hij zich druk gedraagt. Maar het is helemaal geen ADHD, -er. het is gewoon een kind dat onderbegeleid is. En. Soms is het wel daadwerkelijk een dubbel bijzondere leerling. Bijvoorbeeld een leerling die een hoog IQ heeft, maar daadwerkelijk ook, nou ja, al eigenschappen heeft van het autistisch spectrum. En misschien ook echt die hersen neurologische eigenschappen heeft van een kind met uh, autisme. Zo dus kom je op twice exceptional, of dubbel bijzonder, of thrice exceptional, driedubbel bijzonder. Dus de combinatie, zeg maar, van getalenteerd zijn en uitdagingen hebben. Nou, daar wordt een heel apart spoor natuurlijk van gemaakt, dus daar hebben we al best wel veel het over gehad. Maar, maar ja, dan kom je erachter dat niet elke... Hoogbegaafde vanzelf goed tot z'n recht komt of vanzelf goed in zijn vel komt zitten. Dus dat er best wel wat ondersteuning bij nodig is. Nou, vandaaruit, nou ja, dan zijn we in al die stappen langzaamaan steeds meer die indicatie, die klassificatie kwijtgeraakt. Het doel, zeg maar, om te zeggen: nou, maar is het nou een hoogbegaafde of niet? Is hij uitzonderlijk begaafd? Is hij hoogsensitief? En dat je wat minder gaat kijken vanuit die vakjes: zit hij in het juiste vakje? Zit zij in het juiste vakje? Maar veel meer vanuit ondersteuning. Welke ondersteuning heeft dit kind nodig? Heeft hij misschien extra inhoudelijke uitdaging nodig? Heeft hij versnelling nodig? Heeft hij coaching nodig? Heeft hij training van zijn executieve vaardigheden nodig? Heeft hij aan de ene kant uitdaging nodig en dan begeleiding om daaraan te kunnen voldoen? Of eh, misschien zelfs echt een dubbel bijzonder kind wat een prikkelvrije omgeving met heel veel structuur nodig heeft? Nou, dan gaan we veel meer naar die ondersteuningsvragen toe. Welke ondersteuning heeft dit kind nodig? Nou, dan kom je in, in het systeem zeg maar, vanuit die conclusie van we gaan kijken vanuit ondersteuning in andere discussies over het onderwijssysteem. Dan gaat het niet meer over, past een hoogbegaafde in de klas of niet? En moet ze een aparte klas, of moeten ze naar het speciaal onderwijs? Maar gaat het veel meer over, welke ondersteuning heeft dit kind nodig? En hoe organiseren we dat? En dan krijg je gespecialiseerd onderwijs, hoe gaan we zorg organiseren? En hoe stellen we vast dat hoogbegaafden vaak naar een reguliere GGZ of een Geestelijk Gezondheidscentrum... Toesturen dat dat meestal niet zo heel veel oplevert, omdat dat een mismatch is. Maar ook dat je op het gebied van innovatief onderwijs komt. Want de reden dat we zoveel onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafd moeten doen, is omdat het basis van het onderwijssysteem zo inflexibel is. Dus nou, dan ga je veel meer vanuit het systeemperspectief kijken, hoe je het systeem kunt verbeteren om en hoogbegaafd te helpen met ondersteuningsvragen, maar daarmee ook meteen kijken hoe we heel veel andere leerlingen kunnen ondersteunen. Dus dit was eigenlijk even een vogelvlucht van, weet je, hoe ontwikkel je, je door die fases... Heen van kijken naar hoogbegaafdheid. En kijk eens naar jezelf. Weet je waar denk je nu vooral vanuit is? Is hoogbegaafdheid alleen maar Einstein's? Nou, waarschijnlijk als je al twaalf uur naar me hebt zitten luisteren, waarschijnlijk niet. Um, is hoogbegaafdheid met name IQ? Nou ja, waarschijnlijk heb je ook intussen al daar wat bewegingen gekregen. Nou, dan ben je wat meer naar die modellen gaan kijken? Is dat hoe je er vooral naar kijkt? Of nou ja, ben je wat meer vanuit die eigenschappen gaan kijken van Tesla Keyboom? Of nou ja, zit je vooral te kijken naar die verschillende types en vormen als je het aan iemand uit moet leggen? Hoe doe je dat dan? Um, nou ja, misschien dat je met, vooral met die belemmeringen bezig bent. Weet je welke leerlingen komen dat niet vanzelf. Um, en ben je al een beetje naar die ondersteuningsvragen gaan kijken. Het is wel interessant, dus als je nu probeert iemand uit te leggen, het is wel interessant om te kijken, waar komt iemand vandaan? En zo zie ik soms ook twee mensen over hoogbegaafdheid praten, die eigenlijk vanuit verschillende fases praten. De ene zit heel erg bijvoorbeeld op het model van, hey, hoogbegaafdheid is een IQ van boven de 130 en dit is het. En de andere is bezig met de ondersteuningsvragen in het onderwijssysteem in te richten. Dan heb je twee verschillende gesprekken en de vraag is of die twee dan makkelijk op elkaar aansluiten. Dus, nou, dit eventjes als een soort van recap van nou, wat is die reis die we samen gemaakt hebben door hoogbegaafdheid en hoe kun je die reis eigenlijk bezien. Nou, nogmaals met eindeloos veel details die we onderweg doorgelopen hebben, maar nou, dit is de beweging die we samen gemaakt hebben. Nou, van daaruit gaan we kijken naar opvoedvaardig. Eh, wat hebben we in opvoedvaardig nou eigenlijk allemaal voorbij gekregen? Wat zijn de belangrijkste conclusies geweest die we bij opvoedvaardig getrokken hebben? Nou, de vijf onderdelen die ik daar voorbij wil laten komen... Dat als eerste um, het, het vermogen om situationeel te begeleiden. Het tweede is het zoeken van een passende opvoedstijl die ook aansluit bij het ontwikkelingsniveau van je kind. De derde is hoe balanceer je nou tussen structuur en autonomie om je kind te ondersteunen. Hoe kun je nou ja, samenwerken met anderen, met je partner, met, met andere begeleiders, met school, vanuit ondersteuningsbehoeften. En nou, vijf, en wat mij betreft het belangrijkste, hoe creëer je kwaliteitsmomenten samen met je kind. Nou, als we teruggaan naar de eerste, situationeel begeleiden. Er is geen juiste opvoedstijl. Er is niet, dit is de juiste opvoedstijl, als iedereen het zou doen, dan zou elk kind perfect functioneren. Opvoeden is situationeel. Opvoeden is situationeel omdat twee kinderen niet hetzelfde zijn. Ze hebben verschillende eigenschappen. Omdat hetzelfde kind, als ik hem nu begeleid en ik begeleid, maar over twee jaar niet hetzelfde is, want hij ontwikkelt zich. Dat de ene omgeving, dat bij het sporten het misschien niet hetzelfde is als op school. En op school het niet hetzelfde is als thuis zodat dus je die situatie in acht kunt nemen en dat jij zelf een serie aan vaardigheden hebt om structuur te bieden, om te werken met consequenties, om te inspireren, om te coachen, om te ondersteunen. Dat je vanuit al die verschillende perspectieven kunt komen en dat je kunt kijken naar wat heeft mijn kind nu op dit moment nodig. En nou, een van de modellen die daarin voorbij kwam was dat um, situationeel leiderschap. Wij zeggen: nou, Het begeleiden van iemand in vaardigheden gaat vaak door een aantal fases heen. De eerste is leiden. Ik vertel je wat jij moet gaan doen en hoe je dat moet gaan doen. Daarna ga ik begeleiden. Dan ga ik nog steeds best wel veel structuur aanbieden. Ik denk dat het het beste is als we het zeven stappenplan volgen. Maar wat denk jij? En hoe kunnen we daar? Hoe kun jij je daar je input op geven? Hoe kunnen we daar een gesprek over hebben en dat je daarna aan de slag gaat? Hoe kunnen we daarna weer naar, naar het coachen en ondersteunen toe gaan? Dat ik wat meer op afstand ga staan. Hij hey, gaat het zelf maar doen. Jij kunt dit wel. En ik ben wel beschikbaar. Als je vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, dan kom ik wel. Kan je misschien helpen om je te focussen. Maar jij kunt dit. En uiteindelijk de vierde fase is delegeren. Ik laat het aan jou over. Jij mag dit gewoon helemaal zelf gaan doen. Nou, dan ben je situationeel aan het begeleiden. Situatieel situationeel betekent dat ik misschien, nou ja, een kind dat net naar de middelbare school voor het eerst een huiswerk gaat maken, dat ik zeg, in, nou gaan we terug naar fase 1. Ik ga jou leiden en begeleiden. Ik ga best wel sturend erin zitten in hoe we dit samen aan gaan pakken. Terwijl misschien je kamer opruimen is iets wat we intussen delegeren. We spreken gewoon af dat het gebeurt. We spreken af dat we één keer in de week even kijken en dat is het dan. Dan ben je het aan het afstemmen op het kind en op de situatie. Nou, in dat afstemmen kom je eigenlijk bij punt 2. En bij punt 2, um, om nog iets specifieker te maken, hebben we het over de specifieke opvoedstijl die past bij het ontwikkelingsniveau. We hebben het onder andere gehad over de morele ontwikkeling van kinderen. Door welke morele fases ontwikkelen kinderen zich? Nou, het eerste niveau, zeg maar het laagste niveau van uh, moraliteit. Nou, eerst heb je geen moraliteit, want je beseft je überhaupt niet eens dat andere mensen bestaan. Maar het moraliteitsniveau wat daarna komt is heel erg oorzaak-gevolg. Als er geen consequentie is, dan was het geen regel. Als ik niet gepakt word, dan was ik waarschijnlijk ook niet fout. Heel erg gebaseerd op: nou, zijn de mensen die de baas zijn hier? Nou ja, gaat dat goed of krijg je commentaar? Uh, weet je, lukt het me om een resultaat te halen of niet? Nou, op een gegeven moment ga je langzaamaan naar een fase toe dat je, je probeert te gedragen zoals het hoort. Onder andere over Spiral Dynamics, of die integrale ontwikkelingslijnen met die kleurtjes gehad. Dat je een beetje in die blauwe fase komt, waarbij je zegt, hé, hey, ik wil me graag aan de regels houden als ik duidelijk heb wat de regels zijn. En een fase later is, is doelgericht werken. Dan hoef ik geen duidelijke regels te hebben, dan ga ik gewoon zelf wel mijn doel achterna. En dan ga ik vanuit sociale contracten en afstemming met anderen ga ik dat doen. En op een gegeven moment kom je dan nog een niveau verder en dan ga je uit jezelf een breder perspectief bekijken. Nou, wat is goed voor mij, wat is ook goed voor mijn omgeving, wat is misschien ook goed voor de mensheid als geheel. Nou, die passende opvoedstijl, om die erop aan te sluiten, als iemand meer zit in de fase van, nou ja, weet je, als ik geen consequentie had, dan had ik geen regel. Die heeft vaak best wel veel structuur en die consequenties nodig. Iemand die wat meer in het juiste antwoord zit, die heeft nodig van, nou oké, okay, weet je, wat doen wij? Een goed burger doet dit, een brave schoolmeid doet dat. Uh, dus dit is hoe wij dat samen doen. En dan gaan we samen vaststellen, wat is het juiste gedrag, zeg maar, wat is het gewenste gedrag hier, niet 17 varianten, maar gewoon zo, zo gaan wij met elkaar om. En dan stellen we het vast en dan geven we ook feedback. Hey, nu ben je op dit momentje niet aan het gedragen naar het plaatje wat we geschetst hebben. Nou, het niveau daarna is veel meer vanuit een democratisch gesprek. Waar proberen we uit te komen? Wat is het eindresultaat van hoe het hier zijn? Het is hier vreedzaam, we zorgen voor elkaar en we houden, um, nou ja, we houden alles heel en we zorgen overal voor. Oké, okay, dat is het eindresultaat en dan gaan we gewoon in goed gesprek met eigen verantwoordelijkheid allemaal zelf daar invulling aan geven. Dus dan ga je veel meer vanuit democratische en coachende gesprekken aan de gang. En de laatste fase ga je veel meer beroep doen op empathie. Hey, ik baalde van dat het hier een zootje was. Ik kwam maar moe thuis en nu is het ook nog een zootje. Kunnen jullie mij helpen om te zorgen dat ik daar de volgende keer geen last van heb? Dus zorg dat je een passende hebt bij je ontwikkelingsniveau. Nou, en daarom kom je eigenlijk bij nou ja, nummer drie: is dat constant te balanceren tussen structuur en autonomie. We hebben het gehad over nou ja, hoogbegaafde kinderen, met name, en eigenlijk alle kinderen hebben een sterke wens tot autonomie. Ik wil het zelf doen. Zelf doen, zelf doen, zelf doen. Dat is heel graag. Maar het, de wens tot zelfsturing is niet hetzelfde als het vermogen tot. Of de wens tot autonomie is niet het vermogen, hetzelfde als het vermogen tot zelfsturing. Sommige kinderen willen het wel zelf doen, maar kunnen het nog niet zelf doen. En daar komt de structuur kijken. En wij hebben taak als volwassenen, als ouders, om de wereld rondom het kind overzichtelijk te houden. En een driejarige ga je een ander deel van de wereld laten zien. Ga je niet zeggen van oké, okay, weet je je mag een cadeautje voor jezelf uitkiezen. Hier is de bankpas van onze hele rekening waar ook de hypotheek van betaald moet worden. Dus hou een beetje rekening met onze hypotheek als je iets voor jezelf koopt. Nee, je zegt kijk hier heb je een muntje van 2 euro. Met dat muntje van 2 euro mag jij doen wat je wil. Dus je krijgt autonomie om te kiezen wat je doet. Maar binnen de ruimte van die 2 euro. Niet binnen de ruimte van het geld wat ik op de rekening heb staan. Waar ook een hypotheek van betaald moet worden. Om jou vervolgens die afweging te laten maken. Dus zorg dat... Je een structuur creëert, scaffolding, of een soort van stijger eromheen zetten noemt, Vigotskie het. Om in die zone van naaste ontwikkeling te blijven. Zodat dus de wereld groot genoeg is dat het kind het kan overzien. Dat doe je met structuur. Sommige kinderen hebben heel veel structuur nodig, echt dagritmes, schema's en dat soort dingen. Sommigen hebben relatief weinig nodig, en vooral afbakeling van verantwoordelijkheid. Maar het is jouw taak om daar dus tussen te balanceren en die wereld nou, zo in te richten dat het te doen is voor een kind. Dat je nou ja, niet een kind wat ...al supergoed kan zwemmen in water van 30 centimeter diep neerzet. Want daar valt niet te zwemmen. Uh, je kunt ook niet verzijpen. Aan de andere kant een kind dat nou ja, voor het eerst een beetje getrappeld heeft... Zeg maar, ...om die gewoon meteen in een zwembad van weet je, drie meter diep te gooien... ...en heel ver van de kant af. Ja, dat is te diep. Die gaat, die gaat de rand niet halen, zeg maar. En daardoor treedt er ook geen leereffect op. En daar treedt geen traineffect op. Nou, de vierde opvoedvaardigheid uh, heeft, uh, heeft minder te maken met... Direct naar je kind toe, maar meer met de omgeving. Hoe ga jij actief met anderen communiceren over wat je kind nodig heeft? En hoe blijf je daarin weg bij stellingen: Mijn kind is zo begaafd en die heeft recht op, of jij hoort dit te doen, um, maar veel meer vanuit ondersteuningsvragen. Meer van: hé, hey, ik, ik zie dat die behoefte heeft aan meer uitdaging, of meer rust, of meer structuur, of meer spanning juist. Nou, omdat ik weet dat die nodig heeft, kan ik dat delen met mijn partner, kan ik delen met andere medeopvoeders en kan ik het delen met school. Ik maak me zorgen om mijn kind, het gaat niet goed met zijn welbevinden, het gaat niet zo goed met zijn ontwikkeling, want deze ondersteuning heeft hij nodig. Nou, de Vaardigheid om vanuit ondersteuning, vanuit ondersteuningsbehoeften te kunnen communiceren, dat is echt een ontzettend waardevolle die je gaat helpen om je kind beter te ondersteunen. En de laatste is misschien wel de belangrijkste. Creëer fijne kwaliteitsmomenten samen met je kind. Jij samen met je kind, het gaat, je kind gaat uiteindelijk niet een soort van samenvatting hebben met mijn, mijn, mijn vader of mijn moeder is 287 uur bezig geweest met ondersteuningsplannen voor me. Het enige wat je kind zich kan herinneren zijn de kwaliteitsmomenten die jullie samen hebben gehad. De momenten dat je achter hem gestaan hebt toen het moeilijk was, dat je naast hem hebt gestaan toen hij samen op pad was. het moment dat je juist op een afstandje bent gaan staan en zegt ik heb vertrouwen in je. Of juist het moment dat je hem opgepakt hebt en geknuffeld hebt. Dus blijf zoeken naar die kwaliteitsmomenten. Blijf zoeken naar het momenten dat je gewoon zelf gaat zitten met je kind en gewoon nou ja, gaat knuffelen of zelf iets gaat doen of de tijd ervoor neemt om er te zijn. Want uiteindelijk is zeg maar, de hele herinnering van de jeugd van een kind, is de optelling van die verschillende momenten. En daar bewust over nadenken, hey, wat kan ik deze week aan een kwaliteitsmoment creëren, wat kan ik deze week aan een fijn warm moment creëren, wat verbindend is, wat ondersteunend is. Nou ja, dat gaat een wereld van verschil maken. Komen we bij het volgende spoor, het begeleiden van toptalenten. Nou, als we natuurlijk naar die hoogbegaafd keken, zijn we nou, sowieso wel eens in brede zin hebben we wat dingen nodig, maar dan hebben we een soort van twee extremen. Aan de ene kant heb je de kinderen die dubbel bijzonder zijn, die echt uitdagingen hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Aan de andere kant heb je de kinderen die in potentie fantastische dingen kunnen doen. Nou, hoe kunnen we die ondersteunen en welke rol heb jij daar als ouder in? Zonder dat je een coach wordt, zonder dat je een trainer wordt, zonder dat je soort van er, er met de zweep achteraan gaat. Dat je beter begrijpt hoe het begeleiden van talenten in de praktijk werkt en welke rol jij daarin kunt nemen. Nou, de top vijf punten die daarin voorbij kwamen was de eerste, en die, daar ben ik natuurlijk echt eindeloos over doorgaan, is focus op het proces. Het gaat niet om winnen van wedstrijden, het gaat niet om de score die je haalt, het gaat om het optimaliseren van het leer- en het groeiproces. En op het moment dat je een prestatie moet leveren, dat je in dat prestatiemoment het beste uit jezelf haalt. En dat het nog beter is dat je een wedstrijd verliest terwijl je het beste uit jezelf hebt gehaald. Dat is misschien nog waardevoller uiteindelijk op de lange termijn dan die wedstrijd die je wint. Terwijl je het eigenlijk niet verdiend had omdat je geluk gehad hebt. Dus blijf je focus houden op dat proces. Blijf kleine doelen stellen. Blijf successen vieren. Blijf reflecteren op wat dat betekent. dat. Nou, van daaruit gaan we naar stap 2. Bouw aan universals. Ja, je hebt een domeinspecifiek onderdeel. Want je bent natuurkundige aan het worden of de beste programmeur ter wereld. Of je bent de topsporter en je wil een of andere wedstrijd winnen. Maar uiteindelijk zit er een laag aan universele onderdelen in. Doorzettingsvermogen, optimisme, leervermogen, omgaan met je leerkouw, jezelf leren kennen, zelfreflectie. Allemaal factoren, aangeleerd optimisme, hoop opbouwen. En die algemene factoren die zorgen dat je leerrendement omhoog gaat. En het mooie daarvan is dat dat gaat je... Helpen in dat proces. Nou, het gaat je ook helpen in die procesgerichte aanpak. Maar het gaat je ook helpen in de rest van je leven. Want er gaat een dag dat je geen, komen dat je geen toptalent meer bent. En dan moet je naar een soort van volgend hoofdstuk in je leven. Als je daar niet over nagedacht hebt en als je niet jezelf hebt opgebouwd, niet alleen maar als een soort van koker. Ik ben een programmeur, ik ben een kunstenaar of wat dan ook. Maar ik ben goed in leren, ik ben goed in mijzelf ontwikkelen. En van daaruit ben ik dit ding nu toevallig goed aan het doen. Nou ja, hoe waardevoller dat in je leven is en hoe cool, komen zo meteen hoe duurzamer het is. Drie, ben helder over de motivatie. We hebben best wel veel gepraat over verschillende varianten van motivatie. De motivatie om een prijs te winnen. De motivatie omdat je in flow komt als je met dit onderwerp bezig bent. De motivatie om het samen met anderen vanuit positieve relaties te doen. Nou, ben helder wat de drijfveren van jouw kind zijn in het zichzelf ontwikkelen. Op het moment dat je helder bent over de motivatie van je kind, op het moment dat je helder bent over waarom je het doet, kun je a. checken of dat gezond is. Want als het alleen maar gericht is op prijzen winnen en, en succesvol zijn, nou, dan weet je dat er een dag komt dat hij geen prijs wint, dat ze niet succesvol is. En dat kan een ontzettende tegenslag zijn. Dus wat je dan probeert te doen is wat duurzamere vormen van motivatie toe te voegen, Met name op gericht op flow. Ik vind dit onderwerp zo leuk en het groeiproces aan zich motiveert me. Uh, het heeft betekenis. Ik weet waarom ik dit doe. En ik doe het vanuit positieve relaties. Ik doe dit met een aantal mensen en samen zijn we op pad. En zolang we samen op pad zijn, dan blijft het leuk. Zorg dat je helder bent over welke motivatie het is en blijf bouwen aan een zo gezond mogelijke motivatie die duurzaam is. De vierde is op het moment dat je gaat trainen, en zeker voor toptalent die op een gegeven moment vaak op een moment een topprestatie moeten bouwen, is bouw uitdagingen en tegenslag in. Want het gaat komen. Dan gaat die dag komen dat je een wedstrijd moet doen dat je net voordat je daadwerkelijk iets moet gaan doen afgeleid wordt. Er gaat het moment komen dat je, een, dat je een eindpresentatie moet geven en dat er maar, iemand herrie maakt of dat je ziek bent of dat, er, dat je weinig slaap hebt. of maar, Wat het ook is, dat waar jij van afhankelijk bent, dat wat jij nodig hebt om goed te presteren, dat dat dan niet is. Nou, je moet niet de hele dag trainen in een perfecte staat, maar zorg ervoor dat je af en toe um, uitdaging zoekt en het suboptimaal doet. De hele discussie die nu op dit moment gaande is, uh, op dit moment zijn de Olympische Winterspelen in, uh, in China aan de gang en nou ja, een hele discussie tussen de Nederlandse schaatsers en um, nou ja, de locatiemeester, zeg maar, de ijsmeester van de schaatsbaan. Waar iemand zei van, ja weet je, we hebben, in, in Tielf, hebben een perfecte schaatsbaan, een soort van laboratorium gemaakt, het meest perfecte ijs, waar je perfecte scores op kunt halen. Maar dat maakt dat eigenlijk alle andere plekken in de wereld soort van suboptimaal zijn, dat we best wel veel tijd gaan besteden aan het lobbyen op andere plekken om het daar ook zo perfect te krijgen. Um, nou ja, daarbij kan het waardevol zijn, dat zit ook misschien in een programma, daar weet, weet ik niet voldoende van. Maar om af en toe op suboptimaal eisen te gaan oefenen. Zodat je weet ook hoe ga je daarmee om. Want dan is het geen verrassing. Hope for the best, but prepare for the worst. En nou ja, als vijfde stap, misschien ook wel belangrijk is, heb een duurzaam plan wat je met een breed team gaat inzetten. Dus ben er bewust over na nadenken, okay, hoe gaat dit over de lange termijn eruit zien? Weet je wat als het tegenvalt, wat als ik een blessure krijg? Wat als er op een gegeven moment een soort van pensioenleeftijd heb, Zodat Sommige sport of sommige activiteiten of sommige cognitieve dingen hebben een bepaalde periode in je leven dat het maximaal gaat. Wat ga ik daarna doen? En wie doet die ondersteuning? Hoe doen we die ondersteuning met een breed team? Hoe zorgen we dat er iemand voor het psychologische deel is? Hoe zijn we, hebben we een expert voor dat nou ja, domeinspecifieke deel? Hoe hebben we iemand die uh, bouwt aan die universals, zeg maar. en die, die doorzijningsvermogen, leerreflectie en dat soort factoren. En hoe zorgen we dat dat plan ervoor toe leidt dat zowel... Nou ja, wanneer deze carrière succesvol is, dat we er komen, maar ook wanneer er iets gebeurt onderweg wat niet gepland is of wanneer deze tot een einde komt. Dat we dan nog steeds een goed antwoord hebben van hoe gaan we die volgende stap zetten? Hoe gaan we dit nou samen in de toekomst vormgeven? Nou, op het moment dat je dat helder hebt, op het moment dat je dat samen met elkaar op een goede manier aan het inrichten bent, nou ja, dan heb je een soort van maximale kans op een gezonde ontwikkeling van een toptalent. Van daaruit gaan we kijken naar de sporen en gaan we met name inzetten op dubbel bijzonder. Ook bij dubbel bijzonder gaan we ons focussen op die top 5. Of eigenlijk heb ik er stiekem een top 6 van gemaakt door een, door een bonus toe te voegen. In de stappen rondom het begeleiden van jouw dubbel bijzondere leerling zijn er een aantal dingen die centraal staan. De eerste, daar blijf ik op hameren, is zelfzorg voor jou als jij geen energie hebt om je kind te helpen en acceptatie. Uh, als basis zodat je de energie hebt om je kind te helpen. De tweede is leer over dat label, maar geloof het niet en, en redeneer vanuit ondersteuningsvragen. Nou, ja, kijk vanuit die perspectief van stimuleren, compenseren en dispenseren. En vier, zorg dat je jouw stress en het stress bij je kind verlaagt. Want als je stressniveau naar beneden krijgt, gaat iedereen beter functioneren. En de vijfde is over alles heen of onder alles, eigenlijk diezelfde universals als we, waar we het over hadden bij de toptalenten. Bouwen een constructieve leefhouding en een positief zelfbeeld. En, nou ja, punt 6, misschien ook wel een van de belangrijkste dingen, haal de professionals bij wanneer nodig. Om dan weer opnieuw te beginnen bovenaan. Stap 1, zelfzorg en acceptatie. Weet je, dat in, in het vliegtuig hebben ze het put your own action, mask on first. Um, ik heb ooit een, een drenkelingen training gezien dat als je nou, door de golf heen en weer geslagen wordt en je bent iemand aan het reddingszwemmen die bewustloos is en vervolgens word je tegen de rotsen aangeslagen, dan is het een, een beetje macabre advies om... De drenkeling tussen jou en de rots in te houden. Nou, Zo ver moeten we zeker niet gaan. Maar de vraag is wel, van: hoe zorg jij dat jij energie hebt? Hoe zorg jij dat je goed in je vel blijft zitten? Zit je in die overlevingsstand, haal je het einde van de dag überhaupt niet eens? Of nou ja, kun je het in ieder geval tot het punt brengen dat het een intensieve marathon is, maar die te lopen is. Of zelfs gewoon een fijne actieve dag. Want daar moet je uiteindelijk uitkomen. Als je geen energie hebt, dan ga je niks toepassen van alle dingen die je begrepen hebt. Dan kun je er niet echt zijn voor je kinderen. En daar hoort ook acceptatie bij. ...acceptatie van het feit dat nou ja, de toekomst er waarschijnlijk niet zo uit gaat zien... ...als dat je misschien ooit bedacht had. Bij een dubbel bijzonder kind zijn er, nou ja, er allerlei belemmeringen... ...waardoor je met enige regelmaat je niet naar de toekomst kijkt die je ooit gedacht had. Als ik mijn dochter met een vriendje thuis zie komen nu... ...dan is dat niet het type vriendje wat ik ooit bedacht had... Dat ze thuis, ...waarmee ze thuis zou komen. Dat is niks ten nadele van die jongen, want ik ben heel blij met hem gezien de situatie... ...maar dat, heeft wel de, dat kan ik alleen accepteren vanuit het basis, op basis van het feit dat ik ook acceptatie heb... ...over nou ja, waar mijn dochter nu op dit moment staat. Dus zorg dat je die triggers dat die zo licht mogelijk zijn. Werk eraan. Ga met een systeemtherapeut daar. Ga met een coach praten. Ga met je partner praten. Om die triggers naar beneden te krijgen. Om jezelf de situatie te accepteren. En voor jezelf te zorgen. Stap 2 is leer over het label. Maar geloof het niet. Krijg dan een label mee. Autisme, ADHD. Weet ik wat er allemaal bij krijgen. En dat label is nuttig. Want dan kun je tenminste in de schappen boeken niet gaan kijken naar. Uh, nou ja, vage ondersteuning bij kinderen die misschien moeite hebben met centrale coherentie of niet. Weet je, daar ga je echt niks aan vinden. Dan kun je beter gewoon handboek Survival Gids, ouder van een hoogbegaafde die autisme heeft, zeg maar, of die op het autistisch spectrum scoort. Dat is makkelijker om te zoeken, maar geloof het niet. Jouw kind is geen autist. Je kind is geen ADHD, het is geen dyslexie, want dat, is geen, dat ben je niet. Er is in een test gebleken dat je kind eigenschappen heeft die overeenkomen met een van die labels. En van daaruit kun je makkelijk op zoek gaan naar wat de ondersteuningsvragen zijn. De ondersteuningsvragen bij autisme zijn vaak uh, meer structuur nodig. Uh, moeite om uh, dubbelzinnigheid te begrijpen, uh, nou ja, prikkelgevoeligheid, dat soort dingen. ADD, moeite om je te focussen. Ga terug naar die ondersteuningsvraag en handel van daaruit. Welke ondersteuning heb je nodig, hoe organiseer ik dat? Maar geloof niet in die level, het is niet je kind. Derde is stimuleren, compenseren en dispenseren met elke uitdaging die je kind heeft. Raakt overprikkeld als het druk is. Dan kun je drie dingen doen? Je kunt gaan stimuleren, je kunt gaan trainen om te zorgen dat het vermogen van je kind om daarmee om te gaan beter wordt. Soms lukt dat, sommige kinderen zijn heel trainbaar en begeleidbaar daarin. Maar nou ja, soms is dat maar beperkt zo. Nou, dan kun je gaan compenseren. Dan kun je zeggen: Nou oké, okay, we gaan je soms een koptelefoon opgeven, of je in een rustige hoek laten zitten, of time-out geven, of andere dingen doen, waardoor je een rustmoment hebt. Of uiteindelijk kunnen we dispenseren. Er komt een dag dat we misschien vaststellen dat nou ja, dit ontwikkelen niet helemaal in jouw toekomst ligt. En dat is lastig, dat is verdrietig, maar dan kunnen we beter weghalen om niet constant stress op te bouwen en constant tegen die onmogelijkheid in te vechten. Uh, het voorbeeld wat ik elke keer gaf, hè, je kunt leren fietsen. Om echt te leren fietsen, je kunt leren fietsen met zijwieltjes. Of we kunnen op een dag besluiten dat fietsen misschien gewoon niet zo'n goed idee is. Dat laatste wil je altijd voorkomen. Zelfs het compenseren wil je zo min mogelijk doen, want je wil je kind zo autonoom mogelijk de wereld insturen. Maar dan moet je wel reëel zijn. Als het niet kan, dan kan het niet. En dan help je een kind niet met, met daarop blijven drukken. De vierde is verlaag stress. Verlaag stress bij jou, verlaag stress bij je kind. Voor iedereen geldt dat zeg maar, van de hele range van opties die je hebt, van de hele range van vermogens die je hebt, die gaan allemaal naar beneden op het moment dat het stressniveau naar boven gaat. Je hersenen die worden, zeg maar, die, die hersengebieden die actief zijn, die worden minder. Je focus vernauwt, zeg maar. Je hebt een minder brede blik. En dat heeft allemaal te maken met het stressniveau. In de eerste instantie bij je kind. Gebruik bijvoorbeeld een emotiethermometer op een schaal van 1 tot 10 of groen, oranje, rood of wat je ook gebruikt. En op het moment dat we dan bij oranje uitkomen, op het moment dat we bij rood uitkomen, ...gaat dingen doen om de stress naar beneden te halen. Ademhalingsoefeningen, rust creëren, bewegen. We hebben allerlei dingen besproken. En ook het belangrijkste uitgangspunt: dat je niet wacht tot het bijna escaleert en dan tot rust te komen. Maar vroeger in het proces te kijken waar we hebben onnodig energie uitgegeven En daar zouden we kunnen compenseren of dispenseren om de rest van de dag beter door te komen. Maar het geldt ook voor jou. Als jij te veel stress hebt, dan heb je precies diezelfde uitdaging. Dan wordt jouw opvoedstel er ook niet veel. Empathische, rustiger van. die interactie met anderen wordt er ook niet rustiger van. Dus herken ook bij jezelf wanneer je naar oranje of naar rood gaat. En zorg dat je dan weer stappen gaat zetten om dat stressniveau naar beneden te krijgen om beter te kunnen functioneren. Nou, blijf, stap 5, bouw aan een constructieve levenshouding en een positief zelfbeeld. Je kind is oké. Okay. Hij is oké okay, precies zoals hij is. Je kunt onvoorwaardelijk van hem houden, maar je kunt hem ook en haar ook onvoorwaardelijk accepteren. Precies zoals ze zijn. Want ze zijn oké. Okay. We kunnen per definitie niks fout doen, want ze zijn gewoon kinderen, ze hebben van alles meegemaakt. En dat kan echt vreselijk uitpakken qua gedrag. Dat kan, nou ja, het kan betekenen dat je de veiligheid moet gaan garanderen van anderen, maar dat maakt ze niet slecht. Dus accepteer ze een ze om een positief zelfbeeld op te bouwen. En dat doe je met name door altijd te focussen op inzet binnen hun vermogens. Heb je dat wat je kon doen gedaan, dan was vandaag een succes. Al heb je de hele toko afgebroken al, ben je van school afgetrapt? Als je je best hebt gedaan, dan is dat, dat is alles wat we van elkaar kunnen vragen. En blijf werken aan die constructieve levenshouding, aan die hoopvolheid, aan aangeleerd optimisme, aan een growth mindset, aan werken aan je leerkuil. Al zijn het minimale kleine stapjes, maar blijf kijken naar de groei en de leerbaarheid binnen het kader waar het kind dat kan. Als je dat doet, jij zorgt voor je zelfacceptatie, je bent vanuit je ondersteuningsvragen je kind aan het ondersteunen, je stimuleert waar je kan Compenseert waar nodig. En als het echt niet anders kan, dan ga je dispenseren. Je zorgt dat het stressniveau onder controle blijft. En je blijft bouwen aan die constructieve levenshouding en het positieve zelfbeeld. Dan heb je al een enorme basis neergelegd. En tegelijk gaat het waarschijnlijk niet genoeg zijn. Als je het echt dubbel, driedubbel bijzonder is, dan is het een super complex vraagstuk. Dus haal er professionals bij. Dit kun je niet zelf doen. Dit is zo'n specialistisch gebied dat er zoveel uitzonderingen zijn. En zelfs als je alle antwoorden hebt, dan moet je ze eigenlijk niet zelf toe willen passen omdat het, om dit soort dingen over je eigen leven. Om te kiezen wanneer je moet dispenseren of compenseren, dus bijna niet te doen. Want nou ja, vanuit je oudere hart, zeg maar, wens je allerlei dingen aan je kind toe. Misschien zelfs helemaal geen stress meer. Zoals soms is het goed is om stress te krijgen. Of soms dan wens je van, nou, laat het gewoon doen, want dan wordt je leven beter van, maar dan wordt je stress te hoog van. Die afwegingen maken is gewoon echt ontzettend ingewikkeld als ouder. En daar moet je dat denk ik niet altijd zelf willen doen. Maar nou, van daaruit komen we, zeg maar, vanuit die inhoudelijke sporen, wat is hoogbegaafdheid? hoe ga je opvoeden, hoe ga je om met toptalenten, hoe ga je om met deul bijzondere kinderen bij dat bewuste ouderschap. Vanuit een plan, vanuit een geredeneerde aanpak ga zorgen dat je je kind op een goede manier gaat ondersteunen. Nou, daar hebben we eigenlijk een heel, in een jaar hebben we een heel proces gebouwd met elkaar. En nou ja, nu gaan we het eigenlijk top-down, gaan we het helemaal in elkaar vouwen, want we hebben tot nu toe bottom-up het opgebouwd. En ik ga er nu helemaal doorheen lopen en ik ga er ook doorheen lopen stapsgewijs met nou ja, ook opdrachten, want dan kun je dit terug blijven halen. Igeliter zou ik willen dat je elk kwartaal deze video opnieuw gaat kijken, in ieder geval dit stuk van de video, kijk op hoeveel minuten we nu zitten. Kijk waar we dan nu zitten om dat door te lopen, want dan kun je dat proces gewoon elke keer opnieuw doen. Elk jaar doe je het jaarproces, elk kwartaal doe je het kwartaalproces en daarbinnen doe je elke maand doe je een kleine proces en van daaruit ga je dingen toepassen. Elk jaar ga je eigenlijk de hele situatie opnieuw in kaart brengen. Alsof het de eerste keer is dat je er naar kijkt. Ga je weer kijken naar wat waren de doelen die we hadden, welke ondersteuningsbehoefte heeft mijn kind, welke, welke talenten heb ik, welke zwaktes heb ik en hoe gaan we op basis daarvan een plan maken. En hoe gaan we dan, nou ja, oké, okay, hoofdthema's bepalen voor het komende jaar. Hoe gaan we dan in een kwartaal op hoofdlijnen bijsturen. Dus de thema's gaan we niet aanpassen. Het is nog steeds echt functies het is nog steeds toptalenten, het is nog steeds een growth mindset, wat het ook is. Maar wat gaan we dan het komende kwartaal doen om wat concreter te maken? En van daaruit ga je elke maand ongeveer, elke vier tot zes weken, ga je echt je actieplannen bijwerken. Wat gaan we doen? Wanneer gaan we het doen? Met wie gaan we het doen? Wat heb ik daarvoor nodig? Dus van daaruit kun je dus je prioriteiten gaan stellen. Nou, het begint met die jaarcyclus dus. Liet er elk jaar ga je dit doen, dus ik ga ook echt uit willen nodigen om in je agenda, alvast een afspraak met jezelf te maken, over een jaar opnieuw de jaaranalyse van opvoedvaardig maken. En ook dat je hem vandaag gaat doen, zodat je deze video stop zegt, dat je pen en papier pakt, of zo meteen als je gekeken hebt, dat je weer terugkomt naar je punt, je pen en papier pakt, eh, een kopje thee pakt en echt gaat zitten om de vraag te beantwoorden. Wat zijn de behoeften van je kind? Als je er meer van wil weet, ga je naar de eerste maanden toe, want daar wordt veel uitgebreider besproken. Waar wil je uitkomen? Wat is je doel? Nou, ga bijvoorbeeld weer uit van de volgende deadline. Hè. We zitten op het basisonderwijs, dan is er de volgende grote deadline een de middelbare school. En als je net op de middelbare school, dan zit je waarschijnlijk aan het einde van de brugperiode of naar, naar, de, naar de bovenbouw. Aan het einde van de middelbare school, dan gaan we naar studeren toe. Aan het einde van studeren, dan gaan we naar een eigen baan toe. Er zit een volgende deadline in. Wat heeft je kind nodig om daar naartoe te werken en op dat volgende niveau goed te functioneren? En... Wat zijn jouw sterke en zwakke kanten? Waar kun je heel veel bijdragen aan de ontwikkeling van je kind? Waar lukt dat misschien niet zo goed? in? als je dat in elkaar houdt met je partner... Nou ja, wat zijn jullie gezamenlijke sterke kanten... en wat zijn jullie misschien jullie gezamenlijke zwakke kanten? Dan zet dan alles op een rijtje. En per onderdeel, wat zijn je behoeften? Per onderdeel, waar wil je uitkomen? Per onderdeel, wat zijn jullie sterke en zwakke kanten? Zet je top 5 op een rijtje. Dus eerst ga je alles op papier zetten. Nou, dan kom je misschien wel 30, 40, 50 verschillende dingen. Nou, dan ga je per behoefte de top 5 neerzetten... Per, nou ja, waar wil je uitkomen, je top 5, en je sterke en je zwakke kant ga je top 5 neerzetten. En vanuit die totale, die lijst van 15, mogelijke dingen waar je aan zou kunnen werken het komende jaar, kies je je top 3. Wat zijn de droomonderdelen de droom, droom zeg maar, waar je positief naartoe wil werken? En wat is de grootste uitdaging? Waar we nu het meeste last van? En, misschien als derde optie, uh, wat is de domino? Als dit beter zou gaan, dan zouden allerlei andere dingen ook beter gaan. Soms is het, weet je, als hij meer vriendjes zou hebben of als ze nou ja, succes had met haar sport. Dan zouden alle andere dingen waarschijnlijk ook wel beter gaan. Omdat ik denk dat het een soort van domino is. Dus wat is je top 3? Wat zijn die drie dingen die, waarbij je denkt, nou, dat zijn de belangrijkste onderdelen waar, die een verschil kunnen maken? Nou, zorg echt dat je dit gaat doen. Zet dus het op pauze. Je top 5 behoeften, je top 5 waar wil je uitkomen of je doel, je top 5 sterke en zwakke kanten. En nou ja, daar kies je je top 3 uit. Dan ga je vervolgens met die top 3 zitten en dan schrijf je uit hoe ziet de wereld erbij succes uit. Als dit goed lukt. weet je, Als we een jaar lang hieraan gaan werken en dat lukt ook. Waar staan we dan over een jaar? Wat hebben we dan over een jaar? Hoe hebben we dat dan voor elkaar gekregen? Nou, als je je jaarcyclus aan doet, bent of op het moment dat je je jaarcyclus afmaakt, dan ga je meteen door naar de kwartaalcyclus. Over drie maanden dan ga je alleen maar de kwartaalcyclus taken doen. En dat ga je aan het einde van het eerste, tweede en derde kwartaal, aan het einde van het vierde kwartaal, dan ga je weer je jaarcyclus doen en dan je kwartaalcyclus en zometeen gaan we dus ook door naar je maand. Dus zorg dat je je top drie hebt en zorg dat je op een rijtje hebt hoe de wereld eruit ziet als je deze drie dingen daadwerkelijk goed op de rit hebt. Nou, dan krijgen we je kwartaalcyclus. Je hebt je top drie. En dan gaan we oplossingsgericht werken voor die top drie. Waar sta je nu? Ten aanzien van growth mindset, ten aanzien van externe functies, ten aanzien van mijn kind heeft uitdaging nodig. Waar staan we nu? Wat hebben we wel, wat hebben we niet? Waar kom je vandaan, zeg maar? Dus je kijkt ook terug naar het verleden. Nou, het was ooit erger, want dit en dit ging helemaal niet. En nu is het iets beter. En zelfs als het van een 1 naar een anderhalf is gegaan, dan is het vooruitgang. Waarom is het een anderhalf en waarom is het geen 1? Maar vaak is het een 4 of een 5. Waarom is het een 4 of een 5 en geen 1? Wat hebben we al geleerd wat hebben we gedaan? Want je moet... Bouwen op je succes. Als je alleen maar altijd aan het kijken bent wat er niet lukt, dan word je heel erg verdrietig. Als je ziet hoe ver je al gekomen bent, dan krijg je ook vertrouwen om die volgende stap te zetten. Maar als je weet waar je staat en waar je vandaan komt, dan is de vraag waar ga je naartoe? Wat is het ideaal? Weet je, wat is die 8 of wat is die 9 en hoe ziet de wereld er dan uit? Had je al een beetje omschreven, ga je het nog uitgebreider omschrijven? En de laatste vraag is dan wat is dan de volgende stap? Want je gaat niet van een 4 naar een 8 of naar een 9 in één keer. Je gaat eerst van een 4 naar een 5. Als je van een vier naar een vijf gaat, wat zou een 5 dan zijn? Wat zou een volgende stap zijn? Nou, dat ga je voor elk van die drie dingen doen. Dus je had drie dingen opgeschreven, drie richtingen, drie hoofdthema's. Elk van die drie thema's. Waar sta ik nu? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En wat wordt mijn volgende stap? Dan heb je een heel helder beeld van waar je gaat, waar je begint en waar je heen gaat. Nou, als je weet wat je volgende stap is, hoe het eruit ziet als het concreet één stapje beter is, dan gaan we dat grow-proces gebruiken. Weet je nog, grow, ik heb een goal, nou die hebben we nu in principe... Wat is de huidige realiteit? Nou, dat hebben we ook al een beetje. Wat zijn mijn opties? Wat zijn opties waar ik aan kan gaan werken? En rapper, welke afspraak maak ik dan met mezelf? Want daarmee maak je het concreter. Nou, zeker aan het begin van het jaar, dan ga je vooral vanuit grow redeneren. Wat zijn mijn doelen en welke stap gaan we zetten? Als je in het tweede, derde of tegen het vierde kwartaal zit, dan ga je kijken naar dat KISS-proces. What am I going to keep? Wat ga ik houden uit wat de afgelopen drie maanden goed gegaan is? What am I going to improve? Wat ben ik aan het doen? Maar daar moet ik nog meer van doen of moet ik het nog beter doen? Waar ga ik mee starten, want dat heb ik nog niet gedaan, of waar ga ik mee stoppen, want het werkt niet. Dus dat ga je in niet het eerste keer, als je dit de eerste keer samen met je jaarcyclus doet, dan hou je bij Grow. Als je je vervolgkwartaal, en dan ga je op diezelfde thema's, ga je kijken, oké okay, waar sta ik nu, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat is de volgende stap. Maar vooral ook kijken vanuit dat, what will I keep, what will I improve, what will I start and what will I stop. Als je dat gedaan hebt, dan heb je je kwartaal review gedaan. Ook daarmee, nu de uitnodiging, pak alsjeblieft je agenda. Zet een afspraak met jezelf over drie maanden, over zes maanden, over negen maanden. Als het goed is, dus heb je net die afspraak over twaalf maanden al gemaakt. Om jezelf eraan te herinneren, kwartaal review van Opvoedvaardig. Nou, als je die in je agenda hebt staan, dan komt ze vanzelf naar boven. Ga je, je analyse weer maken en dan ga je je plannen weer bijstellen. Ga je weer een stap verder. Dan ga je eerst van de 4 naar 5, dan van de 5 naar 6, van de 6 naar 7, van de 7 naar 8. Dan ga je zo stapsgewijs ga je vooruitgang maken. En mensen overschatten hoeveel ze in een week of een maand kunnen, misschien zelfs in een jaar. Mensen onderschatten hoeveel je in een jaar of zelfs in tien jaar voor elkaar kunt krijgen. als je maar blijft werken aan hetzelfde thema. Nou, daarmee heb je je kwartaalslag afgemaakt en dan wordt het tijd voor een maandslag. In die maandslag moet je het heel concreet maken. En wederom, ga zitten. Plan in. Over een maand, over twee maanden bij voorkeur met iemand anders. Want als je met jezelf plant, dan denk je, ja, ja ik doe het morgen en volgende week wel. Als je met iemand anders een afspraak maakt, hey, we gaan samen een kopje koffie drinken. En ik wil met jou praten over wat ik vanuit opvoedvaardig bedacht heb als volgende stappen. Maak het dan concreet. Hoeveel tijd ga ik eraan besteden? Deze week, volgende week. Wat ga ik de komende 4, 5 weken doen? Welke kennis heb ik nodig? Heb ik die al? Of moet ik nog een boek gaan lezen? Of ga ik nog een van de video's van Opvoedvaardig opnieuw kijken? Ga ik er een expert bij halen? En welke acties ga ik dan ondernemen? Wat ga ik dan concreet doen? Ik ga hulp inroepen. Ik ga mijn kind begeleiden. om, Ik ga boeken kopen. Ik ga activiteiten doen. We gaan ergens naartoe. Wat ga je nou precies doen om die doelen die je gesteld hebt voor het jaar, die je vertaald hebt naar een kwartaal? Hoe ga je die volgende stap van een 4 naar een 5 of van een 6 naar een 7 maken? Nou, dan weet je waar je over een maand zal zijn. Hoeveel tijd ga je eraan besteden? Welke kennis heb je nodig en wat ga je doen? Het grootste mankel waar ik het meeste mis zie gaan, is dat het nu niet concreet genoeg wordt. Ik ga iets van begeleiding zoeken voor mijn kind hieromtrend. Nee, oké. Okay. Ik ga zitten en ik ga de komende week ga ik er twee uur aan besteden. Die twee uur ga ik op Google kijken en ga ik vijf verschillende ergotherapeuten vinden... die bezig kunnen gaan met het motorische vraagstuk wat mijn kind heeft. Of... Ik ga bol.com kijken, ik ga drie boeken uitzoeken, ik ga er tien bekijken, ik ga er drie uitzoeken, die bestel ik, die ga ik lezen, dat ga ik in de komende twee weken doen. En met die boeken ga ik dan een stappenplan maken. Hoe concreter je het maakt, hoe meer je denker dan klaar is, dan kan je doener aan de slag gaan. Maar als je doener kijkt naar, ga iets doen met de uitdaging van mijn kind, dan kijkt hij een beetje glazen en denkt, ik weet het niet zo goed. Maar als je zegt, oké, okay, bestel drie boeken, oké, okay, dan ga je zitten en dan bestel je drie boeken. Dan ga je iets doen. En plan dus die evaluaties in. Zorg dat je over een jaar je jaar evaluatie hebt, dat je elk kwartaal je kwartaal evaluatie hebt, elke maand je maand evaluatie. En bij voorkeur met iemand anders. Als je niks anders nu op dit moment doet, pak je telefoon, pak WhatsApp. Kies een van je vrienden of vriendinnen of bekenden of je partner of wie dan ook uit. Een app van u. Ik zit een opvoedvaardig. Ik ben nu die video aan het kijken. Die gekke tel die is tegen me aan het praten en die heeft gezegd dat ik jou een berichtje moet sturen. En ik wil graag een afspraak met je maken dat ik volgende week ga zitten om het jaar uit te plannen over hoe we aan de slag gaan met alles wat we van opvoedvaardig hebben geleerd. Want de enige manier hoe jouw leven ooit gaat veranderen is als je dingen gaat doen. Als je dingen in de praktijk gaat brengen. Je kunt je een hoofd vol met kennis hebben en dat zeker een hoop hoogbegaafd hebben last van. En dan krijg je uiteindelijk de curse of knowledge. Hoe meer je weet, hoe erger het wordt. Dus misschien dat je echt deze hele cursus überhaupt weg kunt gooien en alleen deze laatste 15 minuten, dat eens een keer echt gaat uitvoeren. Vanuit je behoefte, vanuit, je doel, vanuit behoefte van je kind, vanuit je doel, vanuit je sterke en zwakke kanten, 15 punten. Daar een top 3 uit halen met grow. Waar gaat mijn doel dan zitten? Oké, okay, oplossingsrecht werken. Van 1 tot 10, ik zit nu op een 4, ik wil naar 9, maar hoe ziet die 5 eruit? Wat ga ik dan doen? En dat vertalen naar de praktijk. Dan plannen, uitzetten en ook echt misschien afspraken met jezelf maken. Dinsdagavond is de avond dat ik aan de slag ga met de stap die ik ga zetten om mijn kind te ondersteunen. Nou, dan ben je bewust bezig en dan vertaal ik naar de praktijk en daar leer je meer van dan nog 16 boeken lezen. Ga ermee aan de slag. En dan komen we bij het laatste spoor van de laatste maand. Vanuit jouw kracht naar je kinderen of zelfzorg. Nou, procesgewijs hebben we de vorige keer natuurlijk al een stap gemaakt. Doe elk kwartaal die nulmeting. Dus die afspraak die je net met jezelf hebt gemaakt, nou, plek er nog, plak er nog een kwartiertje aan vast. En doe elke maand die perma nulmeting. Positieve emoties. Team, fantastisch. Ik heb heel veel leuke gevoelens en blijdschap. Eén, nou, het leven is gewoon echt niet leuk. Twee, engagement en flow. Ik heb uitdaging waar ik blij van word, waar ik de tijd van vergeet, waar ik echt uitgedaagd word en het ingewikkeld vind op een leuke manier. Uh, positieve relatie, ik heb fantastische mensen waar ik samen dingen mee kan doen. Meaning, betekenis, ik weet wat ik doe en waarom ik doe. En achievement, ik ben dingen aan het presteren en daar word ik blij van. Ik bereik mijn doelen. Nou, als je dat helder hebt op een schaal van 1 tot 10, waar staat elk van die vijf scores? Heeft met de H of de V, de held. H van Held of de V van Vitaliteit, dan weet je wat jouw overall nou ja, score is op perma. En dan kun je van daaruit gaan kijken naar, nou oké, okay, hoe kan ik daar een volgende stap in maken. Nou, en als je dat hebt, bepaal dan je anker en je raket. Je anker, het zwakste deel waar waarschijnlijk een deel van je welbevinden op blijft hangen. En weet je, je kunt een wel een sterkere motor in je boot leggen, maar als de anker nog... In, de, ...in het zand ligt, ja, dan ben je alleen maar een heleboel energie aan het verspillen. Dus het is altijd moeite waard om de anker uit het water te trekken... ...voordat je aan je raket gaat beginnen, voordat je die motor nog sterker gaat maken. Wat is het sterkste deel en hoe kun je daar misschien nog meer plezier uit halen? Want niet iedereen heeft evenveel talent voor elk onderdeel. Sommige mensen kunnen heel makkelijk gelukkig worden van positieve emoties, anderen nee, minder. Sommige komen makkelijk in flow, anderen minder. Sommige halen het uit relaties. Nou, zo heeft iedereen zijn eigen favoriete welbevinden onderdelen. Favoriete onderdelen waar hij een soort van makkelijk geluk uit kan halen. Nou, als je dat van jezelf weet, dan kun je aan de slag gaan. Nou, dan toch even een overzicht van verschillende dingen die je kunt doen op elk niveau. Zo op het moment dat je met positieve emoties aan de slag wil gaan. Nou, dan begint het eerst met reflecteren op wat je doet. Three blessings. Elke dag gaan zitten. Welke dingen was ik, maakte mij blij vandaag? En dat elke dag opschrijven, en aan het einde van de week kijken van die 21 blessings die ik op heb geschreven. Wat is de top 5 of de top 10? En aan het einde van de maand heb je die top 10 en dan heb je iets voor 40 blessings voor de maand die al de beste van de week waren. Wat zijn daar de top 20 van van je maand? En dan aan het einde van een jaar dan heb je als dus goeds iets van 240 zeg maar van de meest positieve uh, en dat zijn van de duizend heb je er eigenlijk al uitgehaald, nou ga daar je top 10 uithalen. Alleen het opnieuw terugkijken naar die dingen maakt je al gelukkig. Doe een random act of kindness. Uh, ga, laat geld in een automaat zitten. Ga naar een ijsjes, ijsjeswinkel en zeg hey, ik wil graag betalen voor degene die na me komt. Dan kun je zeggen dat een, een vreemdeling een cadeautje heeft gegeven. Kijk, tadaa, je krijgt een, um, je krijgt een gratis ijsje je kleine dingen doen om mensen te helpen, die niet om jou gaan, maar die om een bijdrage leveren. Daar word je blij van, daar word je gelukkig van. En kijk gewoon, wat vind ik leuk om te doen? Weet je, de afgelopen drie maanden, wat vond ik leuk om te doen? Doe daar meer van. Twee, engagement en flow. Hoe kun je meer engagement en flow hebben? Nou, we hebben het al gehad over, doe zo'n Strength Finder test of een VIA Strength Finder. Of een van die testen waarin je helder krijgt wat jouw talenten zijn en doe iets met je talent. Plan je talentuurtje, één uur in de week. Op woensdagavond van 8 tot 9, dan ga ik aan mijn talent werken. Niet om er iets uit te halen, niet om er iets beter van te worden, maar gewoon om bezig te zijn met mijn talent. En misschien, nou ja, dan doe je het heel spannend, dan plan je een middag in de maand dat je eraan gaat besteden. Of, of geef jezelf de ruimte om een keer een workshop te doen. Wat is een workshop op een gebied waar jij een talent in hebt? Om ermee bezig te zijn. Om nou ja, daar plezier in te hebben. En zie waar je het in je werk hebt. Ga er meer in doen. Ga met je kinderen dingen doen die je leuk vindt. Jij vindt koken leuk, ga met je kinderen koken. Jij vindt sport en actief zijn leuk, ga met je kinderen iets doen. En dan kun je het ook juist als deel van je verbinding gebruiken. En dan kom het natuurlijk bij drie positieve relaties. Zorg dat je verbinding met andere mensen hebt. Kijk naar je eigen vrienden. Spreek er gewoon mee af. Zeg op dinsdagavond, en dan ga je met je partner zitten of met wie dan ook. Organiseer het qua oppas of wat dan ook, om in verbinding met mensen dingen te doen. Niet in de laatste plaats je eigen partner over is. Uh, wij zijn echt begonnen met een niet erg creatieve, niet erg geïnspireerde, maar een verplichte date night. Elke week tijd voor elkaar uh, oppas organiseren. Juist om in die chaos, in nou ja, management BV, koendering runnen, zeg maar. Uh, ook elkaar tegen te komen als, als liefhebbende partners. Maar zo doe het ook met je vrienden. En koppel het misschien in die engagement en flow. Ga een aantal workshops volgen op een gebied wat jij interessant vindt. Want daar zijn mensen die dit ook interessant vinden. En zoek daar mensen en spreek dan af. Hey, zullen we weer een keer bij elkaar komen? Als je nu geen vrienden hebt of geen, niet het gevoel dat je positieve relaties hebt. Dus ga echt bouwen aan die positieve relaties. En als je al vrienden hebt, versterk die vriendschappen. Stuur dankbaarheidsberichtjes met enige regelmaat. Stuur dankbaarheidsbrieven. Uh, echt een uitgebreide brief waarin iemand stelt wat iemand voor je betekent. Daarmee verdiep je je relaties. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen. Daarmee verdiep je je relaties en nou ja, kun je een volgende stap maken. En heb er vertrouwen in. Er zijn mensen die het leuk vinden om met jou te zijn. Want dat is echt een deel van de mensen die heeft daar moeite mee. Die heeft daar geen vertrouwen in. De vierde. Meaning, betekenis. Weten waarom je uh, dingen doet. Uh, nou ja, bijvoorbeeld die values in action lijst was natuurlijk belangrijk. In, uh, je waarde in actie. Wat vind je belangrijk? Rechtvaardigheid, ik vind dieren uh, belangrijk, ik vind kinderrechten belangrijk, ik vind nou ja, wat je dan ook belangrijk vindt. Als je iets belangrijk vindt, zet het om in actie. Geef geld aan een goed doel, ga als vrijwilliger er dingen voor doen, post erover online, uh, ga er boeken over lezen. Maar ga dingen doen met dat wat je belangrijk vindt, om beweging te creëren op een thema wat jou iets kan schelen. Dat je daar beweging op creëert, je, daar kun je trots op zijn, daar kun je denken, hey, ik heb een verschil gemaakt op iets wat voor mij verschil maakte. En als laatste, achievement. Zorg dat je prestaties levert. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het proces wat we net doorlopen hebben, met dat bewust ouderschap, dat proces kun je overal op toepassen. Weet je, als jij beter programmeur wil worden, kun je precies hetzelfde proces toepassen. Aan het begin van het jaar. Weet je, wat wil ik leren? Waar wil ik uitkomen? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Wat gaan de domino's zijn? Wat ga ik doen? Wat ga ik in een schaal van 0 tot 10? Wat wordt de volgende stap? Wat ga ik. In de komende maand doen, hoe ga ik dat concreet maken? Maar dan ook reflecteren, terugkijken. Hé, hey, ik was van plan om van de vier naar vijf te gaan en ik ben van de vier naar vijf gegaan. Omdat ik een goed en duidelijk doel heb gesteld en ik heb het vervolgens ook gehaald ook. Nou, dat maakt echt een enorm verschil. Stel duidelijke doelen en haal ze. En soms zijn het hele grote dingen. Ik kies om een marathon te gaan lopen. Soms zijn het kleine dingen. Ik heb mezelf afgesproken om drie keer een, um, een talentenuurtje te doen. In mijn komende periode ga ik drie maanden uh, lang, omdat ik een tijdje blessures heb, ga ik een yogasessie doen. Uh, ik ga er 25 in drie maanden doen. Dat heb ik als doel gesteld, ben ik echt aan het volgen, om met mezelf een afspraak te maken, om een verschil te maken. Dus nou, wat zijn die afspraken die jij met jezelf maakt? Dat je een afspraak met jezelf maakt en dat je die nakomt. En daarmee bouw je je zelfvertrouwen op. Daarmee gaat je hoopscore omhoog. Daarmee gaat je vertrouwen om oplossingen te verzinnen. En jouw vertrouwen in je eigen agency, zeg maar. Je eigen agentschap. Uh, waarbij jij vaststelt, nou ja, dit is, dit is wat ik kan, dit is wat ik doe. Want als ik me erop richt, dan gaat het ook gebeuren. Dus dat was het wat betreft zelfzorg. Perma, ga naar je scores kijken, ga uit die lijst die ik je nu gegeven heb. En als je die niet uitgebittend genoeg vond, ga terug naar de maand waarin een bepaalde letter voorbij komt. Er is veel meer aan bronmateriaal, maar ga stappen zetten om te bouwen aan je eigen welzijn. Nou, dat waren de sporen. Dat waren twaalf maanden. Twaalf maanden aan kennis en kunde en begaafdheid. Wat is hoogbegaafdheid nou eigenlijk? Twaalf maanden aan kijken naar wat is opvoeden en wat is de vaardigheid van opvoeden. Twaalf maanden van kijken naar het begeleiden van toptalenten en het ondersteunen van door bijzondere kinderen. Twaalf maanden van reflecteren aan een proces om aan doelen te werken. En twaalf maanden kijken aan hoe jij voor jezelf kunt gaan zorgen. En toch misschien nog even op die laatste, er nog één keer, er nog een keer op door te gaan. Die zelfzorg is zo belangrijk, want hoe meer er van jou te geven is, hoe, hoe mooier het leven is. Weet je, mijn eigen coach, waar ik laatst gesprek mee had, die kwam met het metafoor van, ja, je kunt wel diegene zijn die um, uit dat flesje water, wat eigenlijk al leeg is, om het helemaal uit te wringen, om die laatste twee druppels eruit te halen, en nog harder te wringen, en nog harder te wringen, en daarmee het hele flesje kapot te maken. Je kunt ook zorgen dat je die fontein bent die zo ver vol. ...gevuld wordt, zeg maar, dat die overstroomt. En dat dat wat overstroomt, dat je dat kunt gaan geven aan anderen. Nou, welk van die twee wil je zijn? Nou, daarom moet je echt in jezelf investeren. Dus dat is de grootste, meest liefdevolle daad die je aan anderen kunt geven. Zowel omdat je meer te geven hebt als dat je een beter voorbeeld bent... ...voor wat voor leven nou eigenlijk de moeite waard is. Dus hou die focus. Hou dat voor ogen, want daarmee kun je echt een verschil maken. Wat een reis hebben we samen gemaakt. Hey, dat je hier bent, ik heb zo belachelijk veel respect voor je, want er zijn zoveel mensen die beginnen met zo'n proces, kijken de eerste video half af en dat is dan klaar. En ze roepen wel, dit is belangrijk en dan ga ik mee doen, maar ze maken het niet af. Jij hebt hier twaalf maanden lang, of misschien ben je wel echt zo'n idioot die een binge-sessie van twaalf uur heeft gedaan, maar jij hebt hier dit hele proces afgemaakt. Je bent er nog steeds. Dan hoop ik ook dat je het in de praktijk bent gaan brengen, dat je er dingen mee bent gaan doen, want daar maak je een verschil mee. Maar je hebt nu echt het equivalent van een jaaropleiding uh, van een heleboel verschillende processen, zeg maar, van hoe ga ik mijn kind begeleiden. En geef jezelf daar credits voor. Vier het. Neem echt even de tijd om trots te zijn. Stuur een appje naar een of vriendin. Ik ben vet trots op mezelf. Ik heb het einde van die 12 uur gehaald. En ja, goed, je weet, met mijn spreektempo is het eigenlijk 36 uur in info. Dus uh, je hebt het gehaald. Wat ontzettend gaaf, wat ontzettend goed gedaan. En... Weet je, ik kwam op een gegeven moment de, de test. De test, ben jij geslaagd als ouder? Twee, twee vragen. Vraag één, hou je van je kind? Nou, Ga aannemen dat het antwoord daarop ja is. En twee is, doe je je best om het beter te doen? Elke keer een beetje beter. Nou, en dat weet ik al, als je hier nu bent, dat het antwoord daar ja op is. Dus je bent geslaagd als ouder. En het, nee, het komt niet zo uit als je wil. Ik baal ook met regelmaat van hoe ik als ouder ben. Ik zou er anders in zijn, ik zou nog beter willen zijn... Maar het heeft geen zin om te verzuipen in je perfectionisme. Wat je beter kunt doen is net een beetje een betere ouder morgen zijn dan dat je vandaag was. En als je vandaag een beetje beter was dan gisteren, ben dan trots op jezelf en vier dat. Wil je meer leren, wil je hier meer mee doen, kun je nog kiezen om het hele opvoedvaardig programma te doen. Kun je met veel meer diepgang elk van die thema's waar we nu in 5 tot 10 minuten doorheen gaan, krijg je, weet ik veel, 30, 40, 50 minuten aan content. Um, als je specifiek. Nou ja, dit als werk wil gaan doen, dan kun je talentbegeleidersopleidingen doen. Uh, variërend van, nou, als je uit het onderwijssysteem komt, de basisonderwijs, dat voortzet variant. Als je al een tijd bezig bent, misschien kun je de gevorderde variant doen. Als je bijvoorbeeld een therapieachtergrond of een psychologieachtergrond hebt... Um, we hebben ook het begeleidingstraject, dat duurt twee jaar tot zelfstandigen. Dat je zegt, nou oké, okay, als ouder heb ik nu een hoop geleerd over hoe ik mijn kinderen begeleid, maar nu wil ik eigenlijk ook anderen gaan begeleiden. Nou, dan hebben we echt een twee jaar traject om, om als zelfstandige aan de slag te gaan. En een van de nieuwe dingen waar we mee bezig zijn is een begeleiding tot toptalentenbegeleider. Uh, dat is juist heel erg gericht op dat toptalentenspoor, aan hoe je dat goed kunt ondersteunen. En daarnaast zijn er natuurlijk eindeloos veel, kun je op novelo.nl bekijken, kenniscolleges, specialisatiemodules en dat soort dingen. Drie dagen over mindset, een aparte uh, halve dag over hoogbegaafdheid en dyslexie. Dus elk van die thema's, nou ja, daar zou je nog verder in kunnen duiken door losse modules te gaan volgen. Ik weet wel dat die over het algemeen wat gericht zijn op professionals, maar ze kunnen je een heleboel meer informatie geven. Dus nou ja, ik denk ook dat hier begint het pas. Uh, dat is ook wel een beetje de dood die natuurlijk, ook in, um, in mijn martial arts training altijd gehad heb. Van, ja, weet je, het feit dat je uh, die zwarte band hebt gehaald, dat betekent eigenlijk dat je net beginner bent geworden. Je hebt een hele startcursus gehad. je hebt hier een enorm traject doorgemaakt en daarmee ben je eigenlijk een beginner. Daarmee is er een enorme wereld aan nog duizend boeken die je zou kunnen lezen die voor je opengaat. Um, nou ja, en, en vier waar je bent en pas er toe. En nou ja, kijk waar je die volgende stap kunt zetten om nog verder door te ontwikkelen. Nou, als je dat doet, dan um, denk ik dat je een ontzettend mooie stap hebt gezet. Want we zijn de reis begonnen met nou ja, dat het echt wel ingewikkeld is. Ouder zijn van een hoogbegaafd kind, uh, misschien zelf hoogbegaafd, worstelend daarmee, je partner, kinderen met elkaar. Het is best wel een complex proces en je hebt een enorme stap gezet. Dus dank daarvoor. Dank dat je samen met mij op pad bent gegaan. Dank dat je naar al deze dingen geluisterd hebt. En met alles wat je geleerd hebt, ga je ongetwijfeld ook allerlei andere mensen helpen. Hopelijk kun je het ook in je eigen leven toepassen, niet alleen bij je kinderen, maar voor de rest van je leven in je eigen talentontwikkeling en talentmanagement. En um, nou ja, als je daar iets in meegenomen hebt, dan is in ieder geval mijn missie geslaagd. Want ik wilde graag iets bijdragen, met name aan de ouders die ik zag worstelen. Dus hopelijk is dat gelukt. Um, nou ja, misschien kun je wat laten weten in de com comments of dat soort dingen. Als het iets bijgedragen heeft, we hebben best wel uitgebreide evaluatie gedaan van het jaarprogramma intern. Uh, met de mensen die dat, het intensieve programma gevolgd hebben, heel veel mooie verhalen gehoord over echt transformatie die plaats hebben gevonden. Dus daar word ik altijd heel blij van om dat te horen. En ja, dan uh, is het nu tijd om af te gaan sluiten en uh, nou ja, sluiten wij af zoals we dat altijd doen. Dank jullie echt ontzettend voor jullie nou ja, betrokkenheid, je inzet, de tijd die je hierin gestopt hebt. Heel veel succes met de toepassing. Wellicht komen we elkaar ergens in de toekomst nog tegen. En uh, nou ja, zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.